waar ik bij heb op het game vandaag gaan we kabel space program spelen en ik heb een mod gedownload dan kunnen we een space shit maken. Uh, ik heb al wat gedaan maar ja hier hebben we ja wat zullen we doen oh ja wat ik moet nog wat aanpassen Want anders ging het niet goed op de ik niet echt goed als anders ben je die vast zitten, zoiets ik weet het al niet meer. In ieder geval, dit moet hier aan. Moet die wel goed zitten. Voor de dag is weer weer pakken! Perfect. Mm -hmm. Dan moet onder mooi. En dan doen we dat zo. Perfect. Zit er onder ook een goed raket of dan niet? Nou, nee. We gaan hieronder nog wat dingen doen. Kunnen we deze dingen eronder doen? Nee, dat is niet perfect. Uh, die doe ik niet. Dat heb ik heb het verkeerd gedaan. Oeps, sorry. Maar in ieder geval gaan deze dingen eronder planten. Eh, uh, ja. Yeah. Doe het zo. Wat oh, whatever. We gaan maar eens gaan doen. Oké, okay, launch. Oké. Twee. Dat ging totaal verkeerd. Landflyden. Yes. Oké, okay, dat ging niet goed. Mm. Dan moet ik nu de vleugeltjes erop doen. Mm -hmm. vleugeltjes. Pak ja. Yeah. Oké, left daar words, maar boeit geen drom, maar oké. Oh, wow, sick. Deze motten, is sick, serieus. Waar moet dit ding? Daar moet dat ding. Perfect. Awesome. Laten we dit ding eens gaan laten vliegen. Drie. Twee. 1. Plast af. Oeps. Waarom gaat dat ding zo scheef? Kloos. Op. De zaks, maar we gaan gewoon een <lacht> ander ding doen. Een nieuw. Doen doe gewoon deze. Dan gaan we gewoon. Weet je wat? Ik ga een nieuwe motten instellen. Ik ben zo terug. Oké, okay, ik ben weer terug. Ik heb een nieuwe mot geïnstalleerd. Iets met een satelliet als het goed is. Ik weet niet of het werkt. Ik hoop het. Bij de Space Shuttle deed hij over dit laden super lang. Blijft hij zo ergens heel lang hangen. En dikke verwijderen deed weer. Dus ja. Hopelijk doet hij het. het. Waarom doet hij dan niet? Saks, wacht. En dat dat dat het kleine stukje doet hij er niet. Saks, moet het dat stukje even verwijderen denk ik. even opnieuw doen. Zal natuurlijk ergens anders wel weer blijven hangen. Is op de tijd. Boeit niet. Hopelijk doet hij het. Zal toch wel. Hoe laat hij nou weer hangen? Mag hij dit niet doen dan? Deze mod gaan we verwijderen. Verwijderen. Ja. Deze mod gaat het sowieso niet doen. Ik sluit hem weer terug met een nieuwe mod. Oké okay, mensen, ben ik terug. Ik heb een nieuwe mod geïnstalleerd. Hopelijk doet deze het wel. Ik heb weer een andere website gedaan. En tot nu toe gaat het goed. En daar blijft die hangen. Oh, nee, toch niet. Het laden doet anders. Oh nee. Oh, damn het. Misschien is er zo groot bestand. Ik heb wel redelijk groot iets gedownload. Oh kijk, daar hebben we hem al. Ik denk dat iets soms aanricht van het werkt niet meer dat hij wel werkt. Kijk, zoals hier weer. Het is gewoon een heel goed programma. Het is een heel groot bestand denk ik heb gedownload. Zo, dat beeld zijn een beetje veranderen. Dat die goed staat, zo is goed genoeg. Hopelijk doet hij het. Also, dat zou best wel vet zijn. Ik denk dat ik dit gaat doen, maar ik heb helemaal niks verwijderd. Hij gaat. Bam. Epic. Epic. Oh, waar is die dan? Whatever, doet doe dit. Deze. Oh, shoot. Hier hebben we de... Is het een satelliet dat goed is? dat van wel. Ja. Um. Yeah. Laten we eens kijken hoe het Oh, shoot. Deze gaan we gebruiken ervoor. Dat was niet lukken. Jammer. voor um. um. de satellieten zijn dat is goed, dus. Dus dat is al, ik dacht, shoot. Wat was dit. Triple pasje, nice. Oh, wat de... Was dit nou weer? Weet je, fuck is dit? Serieus. Mhm, mm oké. Okay. Apart. Wow, wacht. Ik heb geen idee wat de hel allemaal is. Dus kijk, als we hem gaan lanceren. Ik weet niet of het allemaal is. Ja. Oké, okay, wat de fuck is dit? Serieus. Uh, nieuw. Laten we deze gebruiken. Ja. Dus de... De Waar gaat hij er niet op? Nou gaat hij maar op. mooi. Nou, wat de freaking hell. Special tot dingen? Nee, wil ik niet. Of course, dit moet erop. Ik hij nou op, of niet? dat is Ehm Zie je, wat de hel is dit voor ding? Serieus, what the fuck? kan het ding wel echt mooi, kan deze eronder. What fucking hell, hell is dit allemaal? Wat de hel is dit allemaal? Jezus, ik krijg het niet eens af. Ik heb geen idee wat het allemaal is hoor. Serieus wat de fuck. Het try this. <laughs> Extreem, maar... Wow, dat is echt best wel vet. Dat is drie dingen, dat is wel vet. Maar oké, okay, maar wat de fucking hell is dat andere ding? Hier, want uh, gebruik ik deze gewoon? Dan doen wij natuurlijk deze erop. Dus dit. Maar wat de hel is dit mijn crew? Serieus, wat de fuck? Oh shoot! Wat the freaking hell? Dit is toch iets... Ik denk dat ik een nieuwe versie heb denk ik. Wacht, wacht, wacht. Back. Kan ik hem updaten dan? Nee, ik kan hem niet updaten. <laughs> Fucking hell. Oh. wat laten we even kijken met dit. Update. Oké, okay, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, we gaan verder. Weet je wat, we gaan gewoon een badass raket maken. We gebruiken deze. We doen... Die rare dingen. We doen deze awesome dingetjes erop. Nee. Scroll naar boven. Dan gebruiken we deze zieke tank. Waar staat dat ding? Oké, okay, mooi. Nice. Oké. Okay. Dan god nu. Doet die raar poten erop. Nou, waarom doe je stond denk ik niet? Oh! Hebben. Hmm, dan doen we deze bal dingen eronder. Dan oh, dat nee, oké, okay, dan niet. Hey. Thanks. Oh wacht. Zo. Maar we doen dat ding natuurlijk heel duidelijk. Oké, okay, ik denk even shit. Oké, op nu. Boom, hij hey weet dat nee. Du du geen drol van, serieus. Waarom wil hij daar wel aan de andere kant niet? Toot, Wat Dan moet het zo toch. Nee, een loog. Ja. God de Tot f... daar ja. blijft zitten, Godver. Gaan oh, op! Oh. Damn it! Hoe fucking moeilijk is het om een stomme fucking vleugel op een ding te zetten? Niet. Deze doen we gewoon af. En opzetten kan dat. Natuurlijk kan dat niet. Oké, okay, dan heeft dat ding gewoon heel veel pech, weet je. Wacht even. een Drie, twee, wat de hel gebeurt er nou weer? Dit is al apart. Wat de fuck? Launch! 3, 2, 1 Jee! Nou, wat the fuck is nou allemaal aan de hand? Diddy, jeus! Wat de fucking hell! Ben ik qua... En ben ik helemaal zat. Ik ben echt helemaal kapot zat. Weet je was hier gewoon lekker zo... Perfect! Je wordt de beste geket ooit. 3, 2, 1... Oh shit, ik ben vergeten dat dat ding moet ik oplossen. Dat moet ik moeten komen af. moet Op, nou vol gas. Oh, dacht. Later. Dan gaan we terug naar aarde. Saks. So, so Mensen weten te abonneren en te liken. Dit <laughs> is de aflevering straks. So. Oké, okay. er ging van alles mis. Iets liggen als de volgende keer. Jullie you weten know wat je niet moet doen.